Als we het hebben over geloof, dan horen we om ons heen horen we hele verschillende dingen. De een zegt dat we heel veel regels moeten volgen om in de hemel te komen. De ander zegt dat alles om ons heen God is. De een zegt dat Jezus wel heeft bestaan. De ander zegt dat Jezus niet heeft bestaan. Dat hij een inspirerende man was of de Zoon van God. Maar wie was Jezus nou echt? Die twijfel over wie Jezus nou is, dat is niet iets van deze tijd. In de tijd van Jezus zelf was die twijfel er ook. Op een dag vroeg Jezus aan zijn leerlingen wie zeggen de mensen dat ik ben. En de een zei dat hij Elia was en de ander zei dat hij een van de profeten was. Maar toen zei Petrus, u bent de Messias. En Petrus, hij had gezien wie Jezus echt was. Messias betekent redder. Hij redt ons. Jezus redt ons. Hij is gestorven voor alles maar dan ook alles wat wij verkeerd hebben gedaan. Hoe groot of hoe klein dat ook is. Hij staat altijd met zijn armen wijd op je te wachten. Hij houdt van je. En hij wil niets liever, niets liever dan bij jou zijn. Jezus was echt zonder filter. Hij veroordeelde niemand en hij hield van iedereen. Hij ging relaties aan met mensen. In de Bijbel staat een verhaal over een vrouw die Jezus voeten kwam wassen. Zij gebruikte hiervoor hele dure, kostbare olie. De fariseers die erbij waren, die, uh, die werden eigenlijk een beetje boos. Dat doe je toch niet, zo'n dure olie verspillen aan de voeten van Jezus, terwijl je het beter aan de armen kan geven. Maar Jezus keek niet zoals die groep. Jezus keek naar die vrouw. Hij zag die vrouw, alleen die vrouw. En hij genoot van het offer wat zij gaf aan Jezus. Hoe kijk jij naar anderen? Zie jij anderen zoals Jezus ze ziet? Of ga jij mee in de mening van de groep?